Uh, Stil alarm zou zijn ingedrukt en dat, is, dat moet handmatig. Politie. 1202 OC we komen En ze stonden ja, hier. Oh. Ja daar stonden ze. Oeh, dat is een sniper geloof ik. Right Alle mensen, leuk dat kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSP Duvoir en Moor. En vandaag ga ik op pad met deze zieke uh, Volkswagen, ik wil Audi zeggen. Volkswagen Passat, gemaakt door Team MOH, dikke shout naar uh, hem, hun. Um, ja, ik, ik durf eigenlijk niet te zeggen of het nou de Passat is die na de Volvo V70 kwam en voor de Audi. Want daar zat een, bij Team verkeer hebben, uh, hebben ze natuurlijk altijd de Volvo V70 gehad. Um, toen zijn ze overgegaan op de Audi. Maar omdat die Volvo soms toch te oud waren, zeg maar, en de Audi nog te lang duurde, zijn er ook een paar Passats gekomen. En ik denk eigenlijk wel totdat dat deze gewoon precies is. Uh, wat is dit nou met die voorbeeld? Uh, ja, hij nee, is super vet. En uh, nog iets wat uh, Team MA heeft gedaan met hun skins. En dat laat ik nu even zien door middel van de tijd op nacht te zetten. Uh, misschien zien het al een beetje... Ik zie het nu niet. Als ik nou mijn zaklamp pak en die schijn ik hier zo kijk eens wat daar al gebeurt het gaat echt reflecteren gewoon en dat vind ik wel echt super vet op de, kijk een beetje aan de zijkant dan zie je het, ja je ziet het echt natuurlijk dus stel nou het is pikken donker en je zoekt je Passat of je Tron Dan doe je alleen maar zo, ja daar heb je hem nee ik vind het echt super vet, dat vind ik echt iets uh, hebben dus uh, kijk die heeft dat niet Kijk, die, die geeft wel ja die kon wel een beeld zijn als je erop schijnt maar kijk die striping en kijk dan hier de striping. ja, dat is toch wel een mooi verschilletje in hoor dus dat is super vet ja, dat sloeg eigenlijk helemaal nergens op dus die gaan we even aan de kant zetten uh, ja, we gaan gewoon lekker ook meteen verder met de nacht dat is, dat is we gaan gewoon de nacht in met de Passat dus um, dan rijd ik best hard geloof ik hè? of was het niet deze wat we hier nou gaan aantreffen? Jawel. Um, voor de opvallende, en dat zal er wel zeker een paar zijn, uh, ik heb de lange mouw even aangedaan. Dat zit eigenlijk. Deze rijdt echt gewoon door de bocht tegen het verkeer in. sloeg ik drie kanaal op, maar ik kan ook niet in rijden, maar Dat is een beetje een beetje een beetje een beetje daar neer. Zo in één keer. Oeh, dat scheelt niet veel. Oeh. oeh. Oké. Okay. Goedendag. Hallo. Hey. Rijden we gaan een raar zien. De reden van de staande houding is het uh, rare tegenverkeer in rijden door de bocht. Ik weet niet of ik hebt gedronken, mag even voor mijn blazen. Blaasstuk zoals ik zeg, blaas blaas blaas blaas. blazen, blazen, blazen, blazen, blazen. Oeh, maar goed, dat is te veel. Uh, heb nog niet drugs genomen? Moet oh, je even de test afnemen. Oké, okay, dat is goed. U mag uitstappen u bij deze aangehouden, verrijden onder invloed. Uh, ga mee naar het bureau, ben niet de antwoord verplicht. Je hebt recht op een advocaat. Op het bureau kunnen wij uh, precies uh, zien hoeveel u te veel gedronken heeft. En of het ook zo is, want uh. het kan ook zijn dat dit apparaat aangeeft dat ze gedronken heeft. Het gewoon niet zo blijkt te zijn. Uh, auto laat ik even afslepen in verband met dat die hier kan blijft staan. Ja, dan kunnen we door. Want ik geloof dat het wel eens voorkomt dat het apparaat zegt van uh, ja dat er uh, is alcohol geconstateerd, moet mee. En in die tijd dat je bij het bureau bent en zo, maar dat is gewoon een, een, een speculeren van mij, ik weet niet zeker, tijd dat je daar bent, kan het zomaar zijn unit, tot het zomaar Lincoln, 18, is. Um, maar het gaat omlaag uiteindelijk. Zelfs als jij s'nachts gaat slapen en in de volgende ochtend zou het zo moeten zijn dat je niet meer nog dronken bent. Ja, of je moet heel veel gedronken hebben. Dus ja, het kan ook zo zijn dat als je een half uur naar het bureau rijdt en voordat je eenmaal aan die uh, blaasanalyseapparaat zit, dat je gewoon dat uh, um, je gewoon al weer richting het nuchtere gaat en tot het of allemaal wel meevalt of gewoon al bijna alles weg is. Zijn we zijn nu onderweg naar een collega die een verkeers uh, controle heeft, of ja uh, een staande houding van een voertuig en die vraagt daarbij assistentie van een eenheid ik moet echt wel even leren rijden hier ja. ja, die laatste melding bleek eigenlijk los te zijn um, tijdens het aanrijden dus uh, daar uh, hoeven we verder niks van mee te doen nu zou je zeggen dat de voorste auto niet echt licht aan heeft maar, ja, misschien ook wel hoor ja ik denk het wel uh, in ieder geval sorry als je een beetje de airco op de achtergrond hoort het is vandaag uh, heel warm ik ben trouwens uh, weer een dag later aan het opnemen het is nu op dit moment hier 30 graden uh, ja dat is warm hè auto mm, me voor me zijn nu ook uh, iets loos hebben en met loos ja dat kan van alles zijn uh, telefoneren rijden onder invloed ik ga het Niet aan het telefoneren ja dan. Uh, was met deze, even ook gewoon licht aan. Ook niks opvallends waarvan ik zeg, ah oh ja. Oeh, dat is een, een rot stuk, die gaat hier eigenlijk uitkomen, maar Oeh. Um, die gaat er hier afsluiten, maar ah, die gaat er hier pas op, en wat je dan krijgt, is als hij hier echt de snelweg volgt, dan kan ik niet daar hem pakken, dan moet ik hem hier opwachten. Uh, ik ga hier naartoe rijden en hopen tot hij dan ook, of kan ik hier de snelweg zo ah ik kan hier de zo op. Uh, ik wel even snel de route pakken want dat weet niet hoe ik daar kan komen. Ah zo, ja. Oh sorry, lossen we later wel op. Hij is de snelweg weer af zo te zien. Nee. Ja. Ja. Voert het in zicht, rijden rood, stop voor, dan. En volg achter. Rijbewijs voor me? Wel. Heeft hij iets gedronken? Een paar biertjes. Oké. Okay. Ja, dat was wat te zien aan een rijstijl. Ook drugs genomen. ik niet. Te... Oké. Okay. Ja, ik ben inderdaad niet tot de antwoorden verplicht hoor. Uh, ik ga je wel even laten blazen. Dus, uh, even blazen tot ik stop zeg. Blazen, blazen, blazen, blazen, blazen. Oma. Oh my... Ja. Oké. Okay. Spektal te test afnemen. Blaas is in ieder geval positief. Dat betekent dat u niet verder mag rijden en dat u met een aangehouden verrijden onder invloed. Uh, en u rijdt op onder invloed van cocaïne. Dus u uh, mag u uitstappen. Oh dear. Ben bij deze aangehouden. En ik ga een politie-eenheid deze kant op laten komen. Die u naar het politiebureau gaat brengen. Een In de ocean? Nou dat ben ik niet. Dat is me hoort. Ik weet niet of het transportje wel deze kant op gaat komen dan. Een collega vraagt om een assistentie. Goed, neem dan maar mij, ik ga door. Een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagen. We hebben een verdachte persoon in uh, het Spucci-kanaal. Units responden ook. Zou u een dronken persoon zijn? Dispatch, Dat is verdachte en zegt dus. Oh, kut ja dat kan niet tegen ziet u het er aan blijft staan goed hallo goed hey Openbaar is niet toegestaan heeft ook een alcohol geur uh, duidelijk hè. ik zie het ook wel aan u um, ik ga verzoeken niet meer op straat te lopen um, en ik wil graag even naar ditje zien <coughs> Ja dat staat eigenlijk nu al, als er iets zou zijn zouden er dus goed al in beeld zijn gekomen. Oh dat is het toch. Goed. Um, ja, u bent aangehouden. U wordt nog gezocht. hand op terug doen. Ik ga je boeien. En dan ga je een transportje deze kant op. Deur dicht, deur dicht, deur dicht. Verdomme Wim. Uh, er wordt een voertuig uh, is hier gestolen met geweld. Zou <coughs> je recht voor en de oh. uh, Die rijdt hard weg. Ook al is het nacht, ze rennen er gewoon lekker op joh. Want mensen horen je niet. Het is toch echt ongelooflijk dat GTA-verkeer rechts gaat stilstaan. Je ziet ze gewoon komen. Ja, verdomme. Dit vind ik zo... Dat heb ik laatst al gezegd. Voordat je bij die bent. Die zijn op, de me, op het moment dat de melding komt. En jij denkt, oh die moet ik aannemen. Gaat die gast al rijden? Vervolgens, ja dan moet je denken. Oh wacht, kut, waar zit hij? Gewoon nog. Oké, okay, rijden. Dan knalt er nog zo'n gek op je. Ja, dat is gewoon niet meer leuk man. Maar ja. Ik maak niks uit. Just, this is We have alarm In uh. prima okay, en hier Ik ga nu wel even een vest aan doen. Voor de mensen die het al was opgevallen, ik weet niet of ik het wel of niet had gezegd. In het begin begonnen met korte mouwen, ik heb dan maar even de lange mouwen aangedaan. Want ja, in de nacht kan het soms koud zijn. Uh, Stil alarm zou zijn ingedrukt. En dat, is, dat moet handmatig. als een Prio 2, ik maak er wel volledige vrijstelling van. Dat betekent dat ik in ieder geval gewoon door rood ga rijden, etc. Etcetera. etcetera. omdat ik wil weten wat daar los is dat busje rijdt ook lekker de roodje op pannenkoekje. een vrije baan rechts collega's vertrekken met spoed naar de gaan waar ze naartoe gaan is vrij ik deze melding al gehad trouwens ik denk is dat nou weer datzelfde busje? in een winkel te zien. Hallo, hallo, hoi. Oh shit, uh, wat kan ik voor je doen? agent? Hoi. Hey. Uh, ben je de eigenaar? Ja, uh, uh, yeah, ja. Yeah, yeah. hey, ik ben de eigenaar van deze um, winkel. Uh, waarom? Nou, we hebben een melding gekregen van een stil alarm. Uh, die zou zeggen: activeer in deze winkel. Weet u waarom? Uh, nee, ik heb uh, geen idee. Oké, okay, uh, wacht even, wat is dat geluid wat daar achter uh, vandaan komt? Uh, ik, uh, ik, geen idee. Uh, oké, okay, heb je een probleem als ik even ga kijken achter? Ja, dat vind ik, uh, daar heb ik een probleem mee. Ik zeg, oké, okay, waarom heb je daar een probleem mee? Na, nou, gewoon niet doen. Ik ga het toch doen. Je mag even je handen omhoog. Oh, verkeerde knop. Ik vertrouw er allemaal. Pak iets, pak iets, pak iets, pak iets. Waarom pak je niks vriend? Rijdt alstublieft opnieuw 1. 1202 OC, we komen eraan. 1202 OC we komen aan. Politie! Oké. Okay. Afsbergen. Uc-ambulance is kan op voor een gewonde winkeleigenaar en een overvaller. Die neer is geschoten met een schot in het hoofd. En een gewone agent natuurlijk. Want uh, ik werd ook ergens geraakt in het vest wel zo te zien. Ewa broeders. Lekker snel. Binnen. Ah oh, ik druk zit op de B. Nou dan komt de brandweer ook lekker mee. Ik druk steeds op de B, omdat ik gewend ben om in 5M te wijzen. Maar dat kan niet in singleplayer. Ik wil steeds dus naar binnen wijzen. Maar deze ziet er niet echt uh, levend uit. Maar hij ook niet. Hij heeft heel veel bloed. Oeh, hij verliest steeds meer bloed. Een is ja, dankjewel, Picky. Een brandweer komt van die kant. Nu wil ik weer op de B drukken. Ik meen het. Oh, daar komen ze even mijn shotgunnen op en ambi komt van recht voor mij. De zijn is hier om de hoek. Het wordt gebaseerd op waar, waar ze vandaan komen of waar echt een ziekenhuis is en een zijn, daar komen ze ook echt vandaan. Aan de brandweer komt met een Audi RS6 en de ambi met een gewone ambu. Zo! Nog een heel DSI, joh. Oh, deze wat zeggen? Nou DSI. Hoi, ik ben gewond, help mij. Hoi. een hele uh, arrestatie-eenheid gebeuren, zooi. Zie je? Nou wel pick iemand, over de en de bevelvoerder. Goed, hier hebben we er eentje. En achter. Is hier ook nog een? Want die over de hier gewoon naar binnen, of niet? Animatie gestart. Wat loop ik breedje? Moet je kijken man! weer met een gekke kast geworden, kijk en breed lopen dan. <laughs> uh, altijd zo grappig als mensen ze lopen. Zo! So. Hallo? Deze melding is Oeh die trog een vuurwapen of, of niet? Ja ah, ik heb hier niks mee te maken, ik was er niet bij. Melding is ten einde, dat betekent dat ik op end ga drukken. Oh. zou hier op dit moment worden gesteekt. Oh, het is toen gestoken? Ja joh, grapje joh. Wie wat dan waar Nee, dat gaan we niet doen, maat. Hier komen. Oeh. Nee, niet openen maar, niet openen maar, niet openen maar. Oh ja, lekker man. Oeh. Jezus. jezus Christus, hé! Weet je hoe langer geleden is dat ik LSP voor heb gespeeld? Dat is veel te lang, ik ken die control's niet meer. Eh, je viel. Zo, nu uitstappen. En nu pakken we die gekke taser en nu gaan we dubbel dubbele nou, laat je mes vallen. Lekker gewerkt Wim. Trots op jou. Mes veiligstellen. Hey, je bent aangehouden, je bent niet te verplicht. je hebt recht op te kaart. Verboden wapenbezit. Uh, bedreiging misschien nog wel. Nou je hoort Wim. Je komt nooit de gevangenis uit. Transportje deze kan op. Ja, ik uh, had uh, mijn vest nog. Uh, aan. Nee, ja, dat kan gebeuren hè. En nu niet meer. Wat trouwens ook... Uh, uh, wat wil ik zeggen? Ik weet niet wat ik wil zeggen. Ah oh ja, ik doe natuurlijk ook een beetje noodhulpmeldingen. Zoals altijd. Uh, niet alleen maar verkeer. Want dat is een beetje saai. Maar ook een beetje noodhulp. Transportje mag wel wat sneller. Poef. Oh, ik heb hem niet gefouilleerd trouwens, dat ben ik helemaal vergeten. Fouilleer hem nog even. Doei. Oeh, het wordt druk en ik ga uh, de... Oeh ja. Yeah. Het vestje gaat weer aan, want we hebben een uh, melding van een persoon. Die zou zijn gespot, of niet, nee ja, die zou zijn gespot en die zou een hoog risico... Of een high ja hoog risico hebben bij de arrestatie hij wordt namelijk uh, gezocht voor aan een uh, geweldsmisdrijf met een dodelijk wapen dus waarschijnlijk een vuurwapen kan dan nou weer godverdomme ik ik ga het jullie gewoon Hé hey, wat is dit nou killer clown it's back 2018 heeft gereageerd op een foto van mij maar goed het gaat met dus om ik heb opeens kreeg echt opeens op instagram allemaal oké okay, ik ga even allemaal meldingen tot iemand mij was aan het. Dat iemand me volgde, tot iemand me volgt, dat iemand een foto light, dat iemand reageerde. En nu had ik, dacht ik van wat de fuck is dit, dat wil ik niet. Want dan kreeg je echt gewoon continu, hè. Oké, okay, ik, ik moet ze naderen En voordat ik nu hun ga naderen, ja, ik had er dus uitgezet. Het ging er opeens eens aan. Ja, en dat blijkt dus een bug te zijn van Instagram. Nu hebben ze net een update eruit geworden, dus ik dacht, ja dan zal het nu al opgelost zijn, maar ik krijg nog steeds de meldingen. Ze hebben bijna een vuurwapen ik heb je een nodig. bericht uh... voor alle wagens Maar weet je wat het is, als je nader kan draaien ze om en dan schieten ze. En zeker met die shotgun. Of is er een beamback? Nee, dat is geen beamback. Ik ga het gewoon doen. Ah oh nee wat kut! Ja ik weet wat ik moet doen. Ik moet nu! Hoi! Nu doen ze niks. Want ik moet eerst naar dat bolletje rijden. Even knijterhard. En dan moet ik ze gaan zoeken. Oh kut. Ja oh. oh, oh, oh. En ze stonden hier. Oh. Ja daar stonden ze. Oeh dat is een sniper geloof ik. Maar kijk, nu staan die collega's wel op bij me. Oeh, dat is een shot. Wapen laten vallen. Oeh, die was in het achterhoofd geloof ik. Laten vallen. Hoi. Ja, maar... Jongens, kom. Ik ga er wel voor staan. Oeh, de... Oké, okay, twee man dood. So, echt veel kogels. Ik ben wel enkel geraakt. Maar dat boeit niet. En ik heb hem tegen de strijk geparkeerd, geloof ik. Maar dat boeit je ook niet. Ah, nou, dat is lekker Kijk, die zijn lekker snel. Die zijn zo, pan, die staan al klaar. Die weten gewoon... Kut, Sorry. Die weten waar Wim heen gaat, daar is een like schouder nodig. Gucci, wij gaan naar de laatste melding. Nog maar even deze mail bekijken. Ah, dankjewel. Oké. Okay. Ah, oh, nee, jij rijdt zeker onder invloed als je zo gaat rijden. Achteruit. Ja. Vooruit. En naar rechts. Ja. Ja. Piep. Ah ja, ik krijg een stopteken. Of die heb je al. Piep. Piep. Ja. Er nog steeds van een alarm wat ik heb geactiveerd. Uh, sturen. Oh. Kijk een breed lopen dan, want een kast. Hallo. Hi. Heeft u een rijbuis voor mij? Heeft u iets gedronken toevallig? Uh, Zo'n hoofdpijn. Nee, dat vroeg niet. over oh, uh. Heeft u alcohol genuttigd en, ik bedoel daarmee, heeft u drugs genuttigd? Want de zou ik ook vragen alcohol. Maar heeft blazen, want ik snap ik blazen, blazen, blazen, blazen, blazen. Oh maar ik wil u meedoen, oké. Okay. Wil u wel meedoen aan drugstest? dan mag ik blazen, blazen, blazen, blazen. Of spikel, uh, spikel, spiksel, spikel, spiksel. Oké, okay. waarom nog een keer blazen blazen blazen, blazen, blazen, oma. Ja, en uh, u weigert. Dan gaan we nog een keertje. Bij de derde keer ga ik u meenemen. Goed, mag uitstappen met deze aangehouden. Uh, niet meedoen aan de blaastest. En. Daarop staat aanhouding uh, uh, okay. en dan op het politiebureau gaat of bloed worden afgenomen of de blaas is nog een keer gevraagd en als ze dan nog drie keer weigert dan wordt gewoon het rijbuis geloof ik ingevorderd. En... Nou, dus staat die best netjes geparkeerd om gewoon te laten staan. Oh. Die heeft trouwens ook uh, uh, ook de reflecterende striping. Meen ik. Moet je even blauw uitzetten en groot licht. Toch? Dat is de police 4. Ze dus hebben die weer vervangen? Ah die hebben weer vervangen. Ja, die heeft dat... Ah oh, nou ja, alhoewel. Nou, ik zie het niet echt. Maar ik het zou... Ah oh, nee, je ziet wel een verschil. Ja, oh ja. Nee, dat is hem niet. Maar die had ik ook. Er was namelijk ook een uh, Touran 2011 die dat had. Maar dat heeft hij niet. En ik knal weer. Ja. Ik ga de video beëindigen. Ik hoop dat je een leuke video vonden. Morgen. Nee, nee, laat maar. Gisteren was het niet. Eer gisteren was in ieder geval de video met de oude uniformen. Ik uh, dacht dat er morgen was. Want, of overmorgen was het dan sowieso geweest. Want ik moet dit nog opnemen. Dat ga ik dat nu doen. Uh, in ieder geval nu ga ik jullie bedanken voor het kijken Ik zie jullie graag over twee dagen bij een nieuwe video En als sla je me dood wat dat is heb ik geloof ik nog niet ingepland Ik zou zeggen tot dan Doei!